Hoi, ik ben Malena en ik ga het met jullie hebben over uitdagingen. Ik sta hier bij een van mijn uitdagingen. Ik ben namelijk verspringen. En ik sta hier bij een 3 meter balk. Ik ben gewend om van een 1 of 2 meter balk af te zetten. Dus dan is een 3 meter balk heel ver. En dat is, nou, mentaal is dat echt heel ingewikkeld. We staan hier in een heel klein hokje in Barcelona, want het regent heel hard. En over uitdagingen gesproken, dit is echt een uitdaging. om nu nog naar buiten te gaan, want die, hij... Hij heeft me dat we vier keer 120 moeten lopen.